Hoi, welkom bij deze tutorial over de scenario's van analoog naar online hybride. Ik ben Anouk en um, ik ben de digitale contentontwikkelaar voor het HMC. En samen met de projectgroep Duurzaam Digitaal zijn we bezig met het ontwikkelen van een visie op online blended en online hybride onderwijs. Um, dus we hebben daarvoor enkele scenario's uitgewerkt uh, van analoog naar online hybride om collega's in dit uh, proces en in deze visie mee te nemen. Dus graag uh, neem ik jullie ook daarin mee. Nou, hier zie je de scenario's heel kort. Scenario 1 tot en met scenario 5. Uh, we hebben natuurlijk steeds meer digitale middelen tot onze beschikking. en deze, De digitale ontwikkelingen gaan snel en blijven ook ontwikkelen. Dus wij als onderwijsinstelling moeten ook mee ontwikkelen. Door het inzetten van digitale middelen krijgen we ook steeds meer mogelijkheden um, in onze lessen en in ons onderwijs... ...in verschillende scenario's en um, hoe we een les kunnen inrichten. Belangrijk is altijd bij welke scenario je ook uh, gaat inzetten dat het leerdoel van je les en de didactiek centraal staan. Nou, op deze al zie je een soort meetlat van analoog, dus scenario 1... Uh, via enkele andere scenario's naar scenario 5, online hybride lesgeven. Nou, wat hier nog belangrijk is om te zeggen, jullie zien het sterretje al, is dat uh, online hybride iets anders is dan hybride. Hybride wordt namelijk gebruikt om te praten over een combinatie tussen school en stage. Online hybride verwijst naar iets anders, namelijk het tegelijkertijd lesgeven aan studenten in het lokaal, en studenten die uh, online thuis meekijken en meedoen. Uh, daar ga ik straks nog verder op in, maar dan is het belangrijk dat het onderscheid uh, duidelijk is. Nou, scenario 4 en 5, online blended lesgeven en online hybride lesgeven, zijn scenario's waar we als uh, school in de toekomst mee willen werken. Dit wil niet zeggen dat ze de andere scenario's vervangen, maar het zijn een, een toevoeging, een verrijking. Nog een optie die je kunt gaan uitproberen. Nou, belangrijk ook hier, waarom willen we eigenlijk als HMC of nou ja, eigenlijk elke MBO-instelling, waarom wil je digitale middelen gaan inzetten? Nou, door het inzetten van verschillende media en edu-tools kan je je didactiek verrijken. Het kan ook helpen om efficiënt les te geven. Bijvoorbeeld... Uh, interactieve smartboard functies, waardoor een instructie die je geeft gelijk wordt opgenomen. Um, of het überhaupt opnemen van een college om later terug te kijken. Um, bijvoorbeeld met behulp van een edu-tool, makkelijk inzicht krijgen in waar je hele klas staat. zijn dingen die je kunnen helpen bij het nou ja, efficiëntie. Um, scenarios zoals interactief online lesgeven, online blended of online hybride. Dat betekent ook meer zelfverantwoording en zelfdiscipline voor de student. Dus ook bij hen ligt er een stuk ontwikkeling uh, waar ze aan kunnen werken. Um, het inzetten van digitale middelen creëert flexibiliteit. Je kunt opdrachten vooraf klaarzetten. Je hebt meer organisatiemogelijkheden om zowel online als offline onderwijs te geven. Um, de daadwerkelijke lestijd kun je effectiever inzetten met meer ruimte voor uh, individuele begeleiding en differentiatie doordat je bijvoorbeeld theorie en verwerking buiten het lesmoment omdoet. En met het uh, online hybride lesgeven kan je makkelijk externe partijen binnenhalen voor bijvoorbeeld gastlessen uh, of grote colleges waardoor het bereik groter wordt en we ook het HMC kunnen promoten. Dus zeker bij online hybride uh, denk bijvoorbeeld aan gastcolleges, challenges, een livestream Internationaal profileren of meerdere klassen tegelijkertijd uh, les kunnen geven. Nou, in de volgende slides heb ik uiteengezet per scenario waar je een beetje aan kunt denken. Dus daar gaan we nu naar kijken. Nou, scenario 1, offline lesgeven. Zowel de docent als de student is in het lokaal. En er wordt gebruik gemaakt van analoge middelen. Denk je bij... Aan praktijklessen bijvoorbeeld, waarbij je machines of een keuken, misschien op een andere hbo, uh, verschillende materialen gaat gebruiken. Je hebt misschien een whiteboard in de klas en papieren lesmateriaal. Um, dus en vooral voor de praktijklessen is dit dus een scenario die zal blijven. Scenario 2a is het offline lesgeven met een digibord. Wederom zijn zowel de docent als de student in het lokaal. Je gebruikt dezelfde analoge middelen als in het scenario hiervoor. Alleen kan daar nog bij komen het presenteren met een PowerPoint op het digibord. Dit is denk ik een scenario die veel voorkomt en die ook wel voor sommige collega's uh, en in sommige situaties relevant blijft. Scenario 2b, offline lesgeven met een interactief smartboard. Wederom is iedereen in het lokaal. Je kan analoge middelen gebruiken, de PowerPoint. Maar hierbij ga je ook kijken naar wat voor functies het smartboard heeft. Dus wellicht is er een smartboard die gelijk uh, de, de aantekening kan opnemen. Je kunt aantekeningen over je presentatie heen maken. Bijvoorbeeld een timer aanzetten, um, als student een opdracht maken. Dus het gaat alweer een stapje verder in wat er van uh, docent gevraagd wordt uh, qua digivaardigheden. En ook natuurlijk welke mogelijkheden in je les. Scenario 2C is nog steeds offline, dus met iedereen in het lokaal. Alleen krijg je nu de extra toevoeging van de edu-tools. Dus edu-tools zijn onderwijs-apps die je kunt inzetten om je didactiek te verrijken. Dus je hebt bijvoorbeeld quiz-apps waarmee je een spelelement kunt toevoegen. Online-apps zoals um, Socrative waarmee je makkelijk een test kunt afnemen. Um, programma's zoals Nearpod of Adpuzzle waarmee je je lessen kunt verrijken. Dus... Um, door bijvoorbeeld van een video een les te maken. En met screencast kan je instructiefilmpjes opnemen, waardoor je alweer meer flexibiliteit krijgt. Omdat de student die in zijn eigen tijd bijvoorbeeld terug kan kijken of vooraf aan de les kan kijken. Uh, dus de tools uh, zijn dan een stap in het uh, verrijken van je les, het flexibeler maken van je lessen. En ook voor studenten leuk, omdat ze dan meer variatie krijgen ook in wat zij aangeboden krijgen. Nou Scenario 3. Uh, is ondertussen iedereen denk ik goed mee bekend door het afgelopen anderhalf jaar corona. Scenario 3 is het online lesgeven, dus volledig op afstand. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan zijn dat de docent op school is, studenten thuis. Het kan zijn dat de docent thuis is, wellicht door ziekte of een andere situatie. En de studenten op school zijn met bijvoorbeeld een surveillant of een assistent. Uh, maar het kan ook zijn dat zowel de docent als de studenten thuis zijn, wat we natuurlijk het afgelopen anderhalf jaar veel hebben meegemaakt. Nou, hierbij um, zetten we Office 365 Teams in als communicatiemiddel om uh, online college te kunnen geven, om je documenten klaar te zetten, noem maar op. De edu-tools kunnen ingezet worden om ook online uh, didactisch uh, nou ja, verrijkte lessen te geven, interactieve lessen te geven om studenten... Enthousiast te betrekken. Um, en hier kan het wellicht handig zijn om meerdere schermen tot je beschikking te hebben, zodat je bijvoorbeeld op het ene scherm je studenten ziet en op het andere scherm je presentatie groot, zodat je overzicht kunt houden. Nou, scenario 4 is het online blended lesgeven. En bij online blended lesgeven wisselen de offline en de online momenten zich af. Dus bijvoorbeeld Studenten kijken in hun eigen tijd uh, iets van een theorie of lezen een tekst of maken een opdracht. Dat is dan student paced uh, Dat wissel je bijvoorbeeld af met een live-les met een docent. Verwerking en dan bijvoorbeeld uh, coaching door de docent online of offline. Um, nou, hier heb je eigenlijk alle middelen die tot nu toe genoemd zijn, kan je hierbij inzetten. Want tijdens je live-les ga je misschien weer over op analoge middelen of de praktijkmaterialen. Um, en in je online lessen gebruik je Office 365 Teams of een edu-tool om studenten uh, op weg te helpen of opdrachten klaar te zetten. Uh, met dit scenario um, krijg je veel flexibiliteit uh, voor zowel de docent als de student, omdat je uh, de momenten afwisselt. Dus je kunt uh, veel om je fysieke lesmoment heen plannen, waardoor je de tijd die je samen hebt op school heel effectief kunt inzetten in de begeleiding, differentiatie, um, dus echt het onderwijs personaliseren. En als laatste hebben we dan de online hybride lesvariant, wat betekent dat je in één moment op hetzelfde moment studenten zowel thuis als op school hebt. Dit vraagt uh, natuurlijk nogal veel van jou als docent, omdat je didactisch moet uitdenken, hey, hoe wordt deze les ervaren uh, door de studenten in het lokaal? Maar ook, hoe wordt het ervaren door de studenten thuis? Dus je moet uh, eigenlijk twee lesplannen naast elkaar leggen. Een online en een offline variant. Um, zodat alle studenten bediend zijn. En ook tegelijkertijd zorgen voor interactie en communicatie. Um, dus in de lesgeef variant uh, ja, is het echt een soort topsport. Maar dit is een ideaal, uh, ideale sette, setting... Um, voor bijvoorbeeld een gastcollege waarbij je veel um, deelnemers tegelijkertijd wilt, internationale deelnemers, bijvoorbeeld een challenge waar bijvoorbeeld een bedrijf ook bij betrokken is, um, of een livestream. Dus deze versie biedt uh, wel veel perspectief. Op het HMC hebben we in Amsterdam nu de Omnisaal um, ingericht om online hybride te kunnen gebruiken. Dus mocht je denken, hé hey, interessant, dan... Um, kan je daar meer informatie over krijgen en volgend schooljaar ook trainingen. Nou, Dit was uh, kort waar we nu staan um, in de uitwerking van de scenario's en onze visie op online blended en online hybride onderwijs. Komend schooljaar gaan we hier verder mee, wordt de visie verder, um, verder uitgedacht en gaan we ook werken aan voorbeelden um, om, in, om docenten te inspireren. ...als ook uh, trainingen geven in hoe gebruik je dan bijvoorbeeld zo'n hybride leslokaal... ...als ook hoe zet je dan uh, je les didactisch uiteen. Nou, bedankt voor het kijken, ik hoop uh, dat jullie het interessant vonden en uh, tot ziens! Nou, wat gaan we uh, doen in deze sessie? Jullie even welkom heten. Uh, ik ga kort de werkvisie op online blended en hybride onderwijs uh, vertellen. Dan gaat Antonia de show in taal van de Omnizaal doen, dus wat kan je hier allemaal? Dan gaan we even kort vertellen nou, wat komt er nog voor volgend schooljaar. Uh, vragen die jullie hebben en dan heb je ook nog even tijd om het zelf uit te proberen. Nou, dan wil ik heel kort even onze werkvisie Nadruk op werk, dus het is nog in ontwikkeling. Daar uh, zijn we met de projectgroep Duurzaam Digitaal mee bezig. Flip is hier ook uh, dit jaar heel erg mee bezig geweest. Um, en uh, nou, er komen natuurlijk steeds meer digitale middelen tot onze beschikking en die ontwikkelen ook razendsnel. Dus in het onderwijs willen we mee ontwikkelen. Um, en doordat er dus steeds meer tools komen, kan je ook meer. Komen er meer scenario's bij, verschillende manieren waarop je je onderwijs kan inrichten. Uh, belangrijk punt dat ik van Flip heb overgenomen is dat, ongeacht welk scenario je pakt, je altijd je leerdoel en je didactiek centraal hebt staan. Daar ga je vanuit. Of je nou hybride of offline les geeft, dat staat natuurlijk centraal, zoals jullie ook wel weten. Um, en belangrijk dat, het is een meetlat, maar het is niet zo dat deze scenario's deze vervangen, dat deze vervallen. Dit zijn extra opties waar we in de toekomst ook mee willen werken. Dus dan krijg je nog meer keuze in wat je kan doen in je les. Okay. Dan gaan we snel door naar Antonia, want zij gaat jullie meenemen in de Omni-zaal. Om te beginnen wil ik jullie vertellen wat er allemaal is in de online zaal en uh, wat de opstelling precies inhoudt. Uh, allereerst hebben we een gigantisch grote whiteboard muur. Die kan je ook in zijn volledigheid gebruiken als whiteboard. Uh, we hebben vier speakers. Uh, Sterker nog, volgens mij hebben de microfoons ook nog een speakertje erin zitten. Uh, het zijn overigens hele slimme microfoons die ervoor zorgen dat het geluid vanuit de speaker niet weer wordt opgepakt en dat het gaat zingen. Uh, dus je kan prima je geluid hard aanzetten en alsnog je microfoon uh, aan laten staan. Uh, we hebben een beamer en uh, twee camera's. Eentje uh, hand daar en eentje hand hier. Dat is de vergarencamera. Uh, die zorgt ervoor dat deelnemers thuis vanaf hier tot aan het eind van de muur uh, jou kunnen zien, samen met jouw uh, presentatie. Uh, en dan de inhoudcamera, die zorgt ervoor uh, dat je dit stukje whiteboard ook naar de studenten, deelnemers die online deelnemen, kan uh, presenteren. Dus dat ze dat toch wel wat beter uh, in beeld krijgen. Heeft iemand vragen over hardwaregedeelte? Nee. De speaker, die vangt die ons geluid op, zodat mensen thuis het ook weer... Ja, dat zijn deze microfoons. Uh, die met het... De. Ja, en als je hem, uh, als je microfoon uitzet, uh, dan wordt die ook rood. Dus je kan ook net even... Ja, feedback krijgen. Dus het is wel leuk om even te vragen aan Indira of André thuis, hoe jullie het geluid ervaren. Uh, ik hoor het heel goed. Ik hoor zowel wat in de zaal gezegd wordt als, uh, als wat jij zegt. Ik zie alleen de zaal niet. Dus dat, dat maakt zo, het ja. ietsje passiever. <laughs> ja, ik ook. Ik, ik hoor het heel goed en uh, de zaal is uh, ook uh, heel goed gestaan. Ja, en zien jullie dan ook het whiteboard nu? Met, met, die, spe met die speciale camera? Of is dat dan... Ik nee, zie ja. alleen de, de PowerPoint. Maar oh, die moet je echt specifiek ja. aanzetten? Ja. Uh, ja. wat de deelnemers nu thuis zien, kan ik op deze manier laten zien, is dit. Ik heb hier dan wel mijn deelnemers aanstaan. Ja, ja. de bouwkoord gewoon, dit was hetzelfde waarschijnlijk. En wat je dus vanuit huis kan doen, is uh, bijvoorbeeld het beeld van de zaal aanklikken en dan zie je die weer groot. En zo kan je steeds switchen tussen die camera, zodra die aanstaat. Is het, dan, is het dan zo dat je, kijk wat nu zien we dus, te hebben, totaalbeeld wat jij net zei. Kan ik dan bij wijze van spreken ook uh, zelf, in plaats van dat die studenten dat dan moeten doen, kan ik niet zelf zeggen: Oké okay, dus nu wil ik dat whiteboard wil ik nu in het scherm hebben. Ja. Zo geloof ik dat. Uh... <coughs> Mag ik daar snel? snel? Ja, nee, prima. Ja. Ja. Nee, dat is weer heel Ik uh, ja, denk dat over waarom met de camera staat zo uh, ingesteld op de voorkant uh, van de college staan. heeft ook een beetje te maken met AVG, dus privacy, zodat uh, um, als wij nu een les opnemen, nou, ik ben in beeld, dan hoeven ze eigenlijk alleen aan mij de toestemming te vragen uh, of dat materiaal gebruikt mag worden. Maar zodra jullie in beeld komen, zou je voor elke les elke student uh, toestemmingsformulier moeten laten inzetten. Dus vandaar ook dat uh, de colleges daar niet opgenomen worden. En studenten online kan je natuurlijk vragen om een camera uit te zetten je het stukje ook opvangt. Uh, ik zet nu ook de camera van mijn uh, laptop aan, zodat ik dit stukje kan laten zien aan de online doorzinnen. Dat ziet Kun je het ook niet op het scherm laten zien? Um, Naar die computer uh, kijken, André. Kijk, zie je dit ook? Ik zie de computer. Nu. Ja. Ja. Ik zie er boven. Ik zie twee uh, schermen, ik zie drie dingen. Hoewel yeah. een beetje, te, het is veel. Spezend <laughs> <It's laughs> hè. Dit ah. is uh, eventjes voor nu. Uh, we hebben hier ja, een was. tablet. Hiermee kunnen we eigenlijk alles van de vergadering bedienen. Uh, dan hebben we een beeldscherm waarmee we dus eigenlijk, als je aan het presenteren bent, dan wil je de schermen andersom hebben zoals net, daar een presentatie en zie je als docent hier uh, je deelnemers. We hebben uh, daarnaast nog voor de zekerheid een, uh, <laughs> Dockingstation neergezet, omdat we toch best, met, met een best hoge kamertjes zaten. Daarnaast, als je hier binnenkomt als docent, wil je eigenlijk ook je laptop in de lading hebben. Uh, dus om dat allemaal samen te brengen, hebben we een des, uh, docking station neergezet. En dan wordt het plug-in play. -in -play. Dus als je als dus docent die... binnenkomt, of je eigenlijk alleen je laptop snort ja, je, sluit je erin. Opvoeren. En, ja, en uh, wie meer gaat automatisch aan. Loopt ja. die automatisch loopt die dus en op het scherm. en op, op, uh, op de, de, de monitor. monitor. Ja. ja, en je ja. kunt zowel uh, ja. ja. thuis tussen ja. de schermen wisselen als hier ook. Dus ja, dat betekent dat je dus teams vergadering op je scherm kunt krijgen. de presentatie of uh, het whiteboard. Dus je kunt niet tegelijkertijd de whiteboard-functie en de presentatie hebben. Ik kan nu kiezen. Om weer, uh, als, als ik hier op klik zeg maar, en ik presenteer op het moment niet, dan heb ik twee opties. Of de verbonden apparaat, dat is mijn laptop, ik wil wel mijn presentatie opstarten. Of ik ga voor de inhoudscamera. En dan klik ik die aan. En dan zie je die lijntjes lopen, die gaat dan kalibreren. Dan moeten we heel eventjes afwachten. Maar dan gaat hij dus, een, hij zou dit gedeelte moeten pakken. Dus moet ik nog even naar kijken helaas. Maar het idee is, is dat je dus als je hier schrijft. Je net iets lager schrijft, dat je dan helemaal in het uh, stukje zit. Ja. Je ziet hem donkerder worden, toch? En het idee is, is dat hij jou achter je schrift plaatst, zodat het beter zichtbaar blijft. Ja. Ook voor de online deelnemers. Wat zien zij nu? Dit als... Ja, presentatie, zeg maar, dus groot. Klopt dat, ik je ja. zien het whiteboard? Uh, ik zie het whiteboard. Ik zie wat je net geschreven hebt. Ja. En ik zag jou een klein beetje daarachter verdwijnen, inderdaad. Ja. ja. Um, dus dat is het whiteboard wanneer je die online wil inzetten. Uh, wat we missen, en daar komt nog een verandering in, op het moment dat je deze camera aanzet, krijg je hem hier ook te zien. Maar stel dat je hier studenten hebt zitten, die zien prima jouw hand, te, uh, je schrift. Uh, de online deelnemers zouden we heel graag willen zien dat zij kunnen kiezen tussen je PowerPoint, die ook hier wordt laten zien, en de whiteboard. En we hebben begrepen dat daar ook nog een verandering in gaat komen richting eind van het jaar. En uh, dan zou ik zeggen, dat, uh, leuk, uh, om, uh, het waren. leuk om het verhaalje te kunnen doen.